Hier eigenlijk opnemen. Dit is uh, een De teken tafel. Ja, een beetje uh, alles bij mij in de buurt. Ja. <laughs> de gewaarde van het huis, hopelijk. Ja precies. Ja, dat is belangrijk. Heel, heel, heel en dit was toen je tien jaar was, hè? Ja, dit is voor tien inderdaad. En dit ook zo'n beetje iets van de leeftijd. Ja. Dat is het schaakbord. Maar dan voet je jezelf Dit is zelf of, Ja, dit zou ik nog steeds op zich gaan doen als ik ja. mensen was, inderdaad. En skate, ja skate zou ik zelf niet meer aan beginnen, maar behalve als ik uitgedaagd werd, dan zou ik waarschijnlijk zou ik je waarschijnlijk wel ja, ja, leuk is, uh... vinden. <laughs> en oh, dat is wel interessant, waarom begin je niet aan de skaten? Ja, ik heb uh, wel moeite om uh, elke drie keer per week hier te komen. Ik moet ook veel werken reizen, dus uh, dan uh, heb ik niet dus zoveel tijd meer voor meer tijd? Soort, uh, niet zozeer een kwestie van uh, al dat uh, opnieuw ja, dingen ik wil leren? Ja, als veel meer tijd, dat, dan zou ik dat soort dingen misschien wel wat vaker doen. Ah, wat, wat voor gevoel geeft dat skaten? Skaten. Vrijheid. Vrijheid. Denk ik. Ja. Want en uh, een beetje kick. kick ik bedoel, he? je kan in je eentje niet zo hard rennen van de trucs doen. Ja. Gewoon... En zou je dat met mensen willen doen dan? Ja, niet alleen. Ik zou het niet alleen. Tenminste, minder snel. Zijn er ook andere dingen die je die, die, die een kick zou kunnen geven waar je gewoon uh, in je vrije tijd. En, en we Ta hebben die hier... tafeltennis. Dat vind ik ook. Uh, Hadden we die gevonden? Tafeltennis? Dat doen er nog ja. niet bij. Oh, sorry, die had ik niet genoemd omdat dat in je woning was. Ja, ja daarom maar. die krijgen we als het goed is. Yeah. Dus, uh, en ik heb er ook eentje op, uh, dan is het op kantoor geregeld. Over twee weken komt er een tafel ten tafel mensen op kantoor. Dus dan wordt het ook wel leuk dat je collega's. Krijg maar ook op kantoor hè? Ja, ja, ja alleen wij.